Welkom. Ik ben Irene de Jonge. Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben een nieuw makelaar bij HVMS in Kastrikum. Ik heb inmiddels al 25 jaar ervaring in de makelaardij. Waarvan ruim 12 jaar ook in dit werkgebied in Kastrikum. Een mooie gemeente waar ik heel graag weer aan de slag wil gaan. Samen met uh, mijn uh, nieuwe collega. Die ik... En uh, punt.